Hoe gaan we toch onze omzet behouden? Dat was 140.000 euro. De beste restaurants en chefs. Waar je ook bent in het land. Eten van de beste restaurants thuis bij jou op bord. Hoe dat hoor je in dit gesprek? Welkom bij 7D TV. Hij is mijn gast, Thomas Scholten van Soe. Thomas, van harte welkom. Dankjewel. Um, ja, Soe, even in het korte pitch in twee zinnen. Die zul je niet voor de eerste keer doen. Uh, waarschijnlijk niet. Uh, de beste restaurants en chefs. Uh, Thuisbezorgd, waar je ook bent in het land, ja, het eten dat ze maken, dan ja. niet de chef zelf. Ja, nee, niet uh, de chef zelf, maar Het <laughs> nee, nee, ander is allemaal <laughs> businessmodel. Uh, waar begin je aan, Thomas? Als ik toen ik dit hoor, denk van jongens, we hebben Thuisbezorgd, we hebben Hello Fresh, uh, we hebben Marley Spoon. We hebben, weet je we bestellen wat we willen. Ja. Hoe, hoe kom je erbij om in zo'n competitieve markt van grote spelers als jonge start-up te beginnen? Ja, dat was ook het eerste waar ik over nadacht. Um, en ik, ik, ik zat hiervoor in hele andere sectoren. En ik had ook niet meteen het idee dat ik naar food zou overgaan. Nee. Um, maar met, met, met restaurants en chefs werken vond ik altijd heel leuk. Dus En dan met name daar om te gaan eten. Ja. En wat ik dit keer anders wilde doen... was dat bij een Uber Eats en bij een thuisbezorgd... En, en maar vooral dan de Marley Spoon... als we echt even bij de boksen blijven... als ja. je naar Marley Spoon en naar Hello Fresh kijkt... Ja. dan eet je echt Hello Fresh of echt Marley Spoon. Ja. En ik wilde eigenlijk met dit concept gaan kijken hoe kunnen we het een chef en een restaurant mogelijk maken om een box te verkopen? En door COVID gebeurde dat eigenlijk. En ja. daarvoor had, had nog nooit een chef of een restaurant er op die manier over nagedacht. En doordat COVID werd hun zeg maar, dwoongen om daar te doen. Ja, wat, dat, dus die tijd was voor hun... Uh, da daardoor werd jouw businessmodel in één keer re re re re reëel. Want ze ja. waren allemaal aan het zoeken van fuck, het restaurant is dicht en hoe ja. krijgen we toch iets van handel. Ja, klopt. Dus het was die restaurants die moesten dicht van door, door COVID. En toen op een gegeven moment dachten ze van hoe gaan we toch onze omzet behouden? Ja. En toen zijn ze voor die boksen gegaan. En, uh, en daarvoor zouden restaurants dat nooit doen denk ik ik denk als je bij een restaurant naar binnen gaat, ga je eten in een box doen dan wordt het een, uh, een moeilijk verhaal voor zo'n chef mm -hmm. dus dat dus ja zo doen wat was je aan het doen voordat je soe uh, startte ik had hiervoor had ik een social media bedrijf ja yeah. um, en dat had ik eigenlijk tijdens mijn uh, studentenperiode en dat was super leuk het was het was een instagram imperium uh, wat alleen maar hotels en resorts liet zien uh, en toen op een gegeven moment toen werd dat groter en groter. en Toen hebben we dat kunnen verkopen. Imperium klinkt als miljoenenbusiness. Ja, dat was het niet. Oh. Het, was, het, was, het waren heel veel volgers. Yeah. Uh, maar uiteindelijk hebben we er vooral veel gebruik van gemaakt door gratis te kunnen reizen. Uh, en hebben we niet, uh, niet echt per se een hele monetization strategie erachter gemaakt. Nee. Dus dat was meer, we werden uitgenodigd hotels om gratis te eten. En, uh, en dat was uh, gratis te slapen. Yeah. En dat was superleuk. En toen op een gegeven moment, toen, uh, toen in Groningen mijn studie afgemaakt en toen kwam ik in mijn master terecht en toen zag ik eigenlijk iedereen om me heen nadenken over een eventuele traineeship bij een Heineken of een Unilever. Toen wist ik eigenlijk al best wel snel dat ik dat niet wilde. Um, en toen ben ik nagedenken van, maar ik kwam ook niet meteen op een idee. Dus ik zat aan de keukentafel met ik wil weg gaan ondernemen, maar wat ga ik doen? Toen kwam ik eigenlijk een beetje in een soort, in een soort struggle van wat ga ik nou doen? Mm -hmm. En uh, toen dacht ik nou, ik pak gewoon iets wat heel erg toegankelijk en heel makkelijk is. Het is covid, um, wat hebben mensen nodig, uh, bureaus, thuiswerkspullen en uh, hoe ga ik dat doen via het internet. Dus echt in de e-com hoek gedoken. Mm -hmm. En dat uiteindelijk via bol.com ging dat best wel aardig. Um, en toen op dat op een gegeven moment een beetje momentum kreeg toen men door een investeerder benaderd. En die koppelde eigenlijk maar met mijn partner. En die hebben toen gezegd van ik denk dat jullie met, met z'n tweeën wel goed bij elkaar passen. En vanuit daar hebben we toen uh, Soe opgezet. Maar vertel eens even, want het uh, klinkt allemaal heel mooi, maar dan dit, uh, uh, dit e-commerce uh, via Bol. Dat is ook niet zomaar te doen toch? Ik bedoel, het klinkt allemaal heel makkelijk. Maar ja, ik bedoel, had je dan uh, een grote loods vol staan? Of was je gewoon een dropshippen? Of uh, hoe moet ik dat dan zien? Is dat wel ik, ook weer miljoenenhandel? Of klinkt dat ook, is het wat kleiner dan dat? Nee, het, was, het begon inderdaad echt op een dropship manier. Ik ja. zocht iets van hoe. Ik, ik Ja, ik had uh, die filmpjes gekeken denk ik ook wel. Ik had al duizenden filmpjes gekeken van. Uh, van uh, snel uh, rijk worden. Precies, ja, je ja. had de laatste video over gemaakt. Uh -huh. en, uh, daar, daar ben ik wel in getrapt. Ik heb nooit de cursus gekocht. Maar ik dacht wel van: blijkbaar wordt hier, gebeurt hier wat. Ja. Um, en toen heb ik uiteindelijk gekozen om iets te doen. wat op een dropship-manier werkte op dat moment. Uh, maar snel merkte ik al wel dat dat niet echt de key was. En toen heb wat ik voor spullen was dat, waren dat dan? Thuiswerk, uh, bureaus, uh, ja, maar ja. ook let op standaard. Maar vooral bureaus en bureaustoelen. Maar, en op we, een maar minute... werkte het? Ja, op een gegeven moment had ik een loods in Brabant. Ja. Uh, waar die op opslag lagen. Waardoor ik dus als een van de weinige partijen op bol.com... voor 11 uur s'avonds besteld morgen in huis. Dus op een gegeven moment waren de volumes er wel... dat ik dat soort dingen kon doen. Okay. Maar dat was in het begin niet zo. Okay. Maar waarom ben je daar niet mee doorgegaan dan? Als dat zo lekker ging omdat ik niet echt, uh, ik, ik werd er niet warm van. Uh, dus bureaus en bureausstoelen, het, het werkte goed en ik, uh, de, de omzet was er, dit was allemaal heel leuk. Um, maar ik had altijd zelf al wel, wel het gevoel dat ik wat serieuzer wilde gaan doen op een, een concept wat eventueel de grens over kan gaan. En waar ik iets meer uh, ja een warm hart voor toedraag. Ja, dit was gewoon handel. Ja, dit was gewoon keihard handel, inkoop, verkoop. En, uh, maar kon je ervan leven, van die e-commerce handel? Ja. Ja, ik kon er wel van wel leven. Van leven. Okay. Uh, dus ik had wel, en dat gebeurde tijdens mijn master... dus ik had wel enorm toen al dat ik dacht van... het heeft me wel getriggerd om iets voor mezelf te gaan doen. Maar hoe, kom, en dan kom je bij die Angel Investor... Uh, hoe, waarom benaderde die jou om dan te koppelen aan, oh, hoe heet die partner ook weer van je? Devin. Die stukje ouder hè? Ja, die is iets ouder. Uh, dat ging eigenlijk als volgt. Dat was een soort, dat was een VC. Dus, en daar werkte die, die investeerder die werkte daarvoor. Dat was de, de hoofd van het fonds. En die, die kende ik al voordat ik met mijn werkkamer bezig was. En die hield me natuurlijk ook in de gaten via, via LinkedIn. En uh, toen uiteindelijk ben ik door een traject van die VC gegaan en daar heb ik mijn co founder ontmoet. Oké, okay. Dus we zijn eigenlijk maar door een traject gegaan, ik vind het helemaal interessant waar je zegt, ja, oh, ja. don't mind me too, omdat ik doorvraag, want ik wil niet snappen. Uh, door een traject gegaan bij die VC, Hoe, hoezo? Ja, dus die VC die heeft een bepaald programma opgezet en ja? daar kunnen dan solo founders zich voor aanmelden. Die ah. dus op zoek zijn om eventueel nieuwe mensen te leren kennen. Ja, ja? En zo ben ik ook ingegaan. Kost dat dan geld? Nee. Nee. Dus er moet dus wel een strenge selectie, dus er kunnen zich 2500 mensen melden zich er elk jaar voor aan. en ah. dan worden er eigenlijk maar 50 gekozen. En zij spotten dan, zeg maar, typisch zoals jij en die en dan en dan koppelen ze zeg maar, goede teams aan elkaar en die koppelen ze dan weer aan concepten. Moet ja, het wel? was het, was wel echt ons idee. Um, maar wat zij dan doen is op het moment dat zij, uh, dus twee founders hebben geconnect. en ze geloven in die twee founders, dan denken ze van. Wij geloven dat deze twee gasten, of een vrouw kan natuurlijk komen, ja, ja. um, met dit geld dit idee kunnen uitwerken. Dus we krijgen eigenlijk op een idee-stage we ja. een bepaalde funding van hun. Oké, okay, dus jullie zijn gekoppeld met z'n tweeën en toen zeiden ze: gaan maar een idee verzinnen. Ja, dus ja. jullie aan de keukentafel zitten. Ja, hij kwam al van een food-achtergrond. Ja. Dus hij had in uh, Zuid-Afrika een franchise-keten opgezet uh, en uh, uiteindelijk heeft hij die deels kunnen exitten. Toen ging hij naar Nederland en toen wilde hij eigenlijk ook weer iets in, in de food space gaan doen. Niet per se restaurants, maar hij had er natuurlijk wel aanleg voor. Okay. Um, en zo, zo zijn we bij elkaar gekomen. En dus het was wel meer zijn voedselachtergrond die erbij yeah. te pas kwam. Maar vertel eens hoe dat dan moment... Hoe dat dan, want dan, we praten covid-tijd nog steeds, hè? 2020 of zo dan. Of wat, wanneer ja, dit was, dit was oktober 2021. Oh, okay, dus toen we elkaar toe. ontmoeten. Okay. Ja. Okay, dus, dus het echt was echt nog wel tijdens covid. Ja, precies. Ja. Maar wel richting het einde al. En toen, uh, Maar ga je met z'n tweeën dan aan, letterlijk aan de keukentafel zitten? hoe werkt het dan? Ja, dus Zo moet op een gegeven moment moet, moet dat concept ontstaan. Dat ja. moment wil ik even hebben. Ja, precies. Dus nee, hoe gingen ze, we, waren bij elkaar, we gingen bij elkaar zitten. En je, spreekt, je praat met iedereen die daar in die groep zit. Dus het is niet dat ik alleen met hem aan het praten Ah, oké, okay, okay. um, Maar we, ja, wij voelden wel een bepaalde synergie bij elkaar. We dachten van, dit, dit werkt prettig. Ja. En toen gingen we eigenlijk nadenken van, wat gebeurt er in de markt? En toen zagen we toen de tijd een bedrijf, wat er nu niet meer is, wat het dus eigenlijk hetzelfde doet als wat wij doen. In de back-end doen ze een paar dingen anders. Maar het eindproduct is inderdaad dus wel restaurants en chefs en dan die spelen door middel van een box naar de andere kant van Nederland kunnen verzenden. Ja. En toen we dat zagen, maar we zagen ook hoe zij het deden... dachten we van, wij kunnen dit denk ik beter. Okay. Uh, dus we, hebben wel, we hadden wel een bestaand idee, maar wel een hele nieuwe markt. En, uh, en dat was er, op, op een viltje. Kun je uitschrijven op een viltje dit, op een bierviltje. En toen ben je naar die investeeringsstap en zei oké, okay, dan zieden wij dit... Ja, het, het, zo makkelijk kregen we het geld niet, maar we oh. moesten wel moesten een pitch voorbereiden. Ja, ja. En uh, natuurlijk heel erg excessief marktonderzoek gedaan over waarom wel, waarom niet. Ja. Um, en toen met z'n tweeën en, en dan ook wel echt wel kijken of je echt met, met, met bijna geen geld, maar dat was ons eigen geld, toen iets van een MVP kan creëren. Ja. Dus dat ik een, ja, een heel simpel websiteje gebouwd. waar het, hoe het eruit zou komen te zien, maar vooral mock-ups. Had je een launching um, chef al? Of niet? Sorry. Had je een launching chef of niet? Iemand uh, die al van zei: hoor, oh, ik doe wel mee. Nou, dat was heel moeilijk om die te vinden. Ja. Uh, maar uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk hadden we wel een. in januari 2022 hadden we wel een restaurant die mee wilde doen. Mm -hmm. En die vond het leuk om het te proberen. Uh, en dat was echt. dat was een super klein restaurant in, in Amsterdam Oost. maar wel hele fijne producten en heel okay. lekker eten. En okay. die dachten: van nou, ah, let's go, we gaan het proberen. Uh, en uiteindelijk zei die investeerder, ja, oké, okay, los. Na ja. die pitch. Hoeveel geld hebben we dan over zijn eerste uh, investering? Um, dat was 140.000 euro. Oh, dat is, uh, dat is niet eens weinig. Nee, dat was, dat was genoeg. En, uh, Wat zeker... heb je daarvoor gedaan? Uh, nou, dat ik we equity voor op moeten geven. Oké. Okay, dus maar... dat, uh, dat, is een, dat, is, dat was een ja, convertible deel, loan agreement. Dat, doe we even in Nederlands. Het was, het, was, het was een, een lening. Ja? En op het moment dat er straks meer geld opgaat, dan convert dat naar shares. Okay. Dus dan, gaat, dan worden het aandelen. Oké, oké. hij zal dan niet armen voor worden als jullie succesvol zijn. Nee, het, ze, dat ze geven nadeel... het geld wel met het idee van dit is nu dit waard. En we hopen dat het in de toekomst meer waard gaat. Worden. Ja, oké, okay, maar aangezien het nog bijna niks waard is, zullen ze er, hebben ze een groot deel als het een succes wordt. Ja. Als nadeel van snel geld halen, ja. toch? Ja, ja klopt. Ja. klopt. Uh, en uh, oké, okay. dat is allemaal gedaan. Die 140, of 140.000 euro, zei je. Wat heb je daarvoor gedaan? Um, nou, dus dat, dan heb je eindelijk een, een kleine kickstart om, ja. om te gaan kijken van... De nou, site-app, dat soort... Wat... Ja, de, meerste, de eerste mensen kan je daar maar aannemen ja. en dan krijg je eigenlijk het, uh, de mogelijkheid om, om het uit te bouwen. Ja. Dus dan, je, dan kan je de eerste mensen erbij trekken, je kan een eerste platform bouwen, ja. uh, je kan de eerste restaurants aanspreken. En, en vanuit daar moet je kijken of je jezelf zo kan neerzetten dat je op een gegeven moment in de staat bent om meer geld op te kunnen halen. En dat, en dat lukte? Allemaal. Ja, dus de, de, na de na de eerste ronde, dat was eigenlijk een soort van pre- uh, dat voordat we echt konden beginnen, dus het was meer ja. om ons idee te financieren. Ja. Um, daarna hebben we nog een paar keer succesvol geld kunnen halen. Bij dezelfde? Nee, nee dus dat was, dit was puur op het idee en eventueel later zouden ze nog wel een keer mee kunnen doen. Ja. Um, maar dit was vervolgens hebben we echt voor de strategie gekozen om meerdere investeerders aan te sluiten die eventueel ook, los van geld, ook expertise kunnen toevoegen. Okay. Dus daar hebben we daar een hele grote focus op gehad. Oké. Okay. Heb je nog aandelen over? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Hé, hey, nee, uh... even, even, even zeven mijls naar nu. Uh, en dan gaan we zo meteen nog wel even wat dingetjes terugpakken. Uh, maar waar sta je nu? Waar staat Suu nu? Als um... bedrijf? Ja, we hebben vanaf januari tot en met na de zomer... hebben we echt heel erg moeten nadenken... over hoe we dit concept werkelijkheid zouden maken. Het is ja. best wel... 2022 hebben 20 we nu over, hè? 2022? Ja, 22, ja. ja je, je haalt je best wel wat verantwoordelijkheid op de schouders... omdat je natuurlijk de naam van die restaurants en die chefs draagt. Um, dus op het moment dat een, een bekende sessie als Ron Blauw of jullie Jasper zegt van nou, ik vertrouw jou met mijn naam toe uh, en je komt dat niet na, dan heb je een probleem. Yep. Um, dus dat kost ons best wel wat tijd om echt na te kunnen denken van oké, okay, hoe kunnen we die namen uh, waarborgen en hoe kunnen we die kwaliteit garanderen. Ja. Ook de verzending, allemaal dingen geprobeerd. Ja. En eigenlijk in oktober 2022 pas echt vol uh, de marketing aangezet en, uh, en echt proberen om op te schalen. En dat, dat ging goed. En we hebben een hele goede december gehad. Logisch, natuurlijk. Ja. Toch? ja, ja het, is, het concept leent zich wel voor een... Uh, voor momentums. Ja. En uh, dat, dat is iets waar we wel een idee over hebben... hoe we daar op een gegeven moment wat meer vanaf kunnen stappen... om het door het hele jaar door wat meer rendabeler te maken. Uh, maar nu is het echt, uh, echt een... Uh, ja, laten we zeggen... je schoonouders komen eten... en je hebt geen zin om naar een restaurant te gaan... maar je hebt wel zin om... Net iets meer te doen ja? dan een uber iets of zelf in de keuken staan. Ja, ja dat. En de decembermaand is dat natuurlijk sowieso. Kan me voorstellen dat je weet ik veel. Want ik, ik las zoals op je site er snel dat je richting de zomer met barbecue-achtige dingen aankomt. Of met Valentijnsdag zag ik iets staan. Ja, Valentijnsdag is dus, er uh, een campagne ja, voor. Ja, dus, uh, snap ik. Dus ja. die momentums kan ik me voorstellen dat dat... Uh, kun je iets zeggen over omzet of zo? Of doe je dat niet? Uh, ik wist dat deze vraag zou komen. Het is ondernemerschap uh, Ja, de, ja, de, ja, de, dat, ja. Dat, dat, dat had ik al verwacht. Uh. Um, wat, wat, wat ik daarover kan zeggen is dat we hebben, in, uh, we hebben een enorme groei doorgemaakt... van oktober, november naar december. Uh, het heeft met bepaalde dingen ook te maken gehad... dus dat we een paar grote partners konden aansluiten in, gedurende die periode. Uh -huh. En we hebben in december 25.000 mensen soe laten eten. Dus ja, Oké, okay, dan de gemiddelde orde grootte kunnen mensen zien. Dus dan kun je ook uitrekenen dat de omzet was ongeveer. Ja, de gemiddelde orde grootte lag rond uh, 40 tot 50 euro per persoon. Ja. Wie doen er al mee aan chefs en uh, restaurants? Uh, rond Blauw, uh, dat is een grote, uh, maar we hebben ook uh, ja, dus het is een beetje een mix van brands, restaurants en ja, chefs. Ja, um, dus er zijn chefs zoals jullie, Jaspers die meedoen. En dan een Rond Blauw met zo'n gastrobar. maar je hebt ook een brasserie zoals Van Dam die meedoet. Uh -huh. En dan hebben we hebben een paar restaurants die, uh, die ja, in hun eigen buurt goed bekend zijn, die ook meedoen. Ah, uh, ja, dus stimmt. die hebben en die, die zitten elk weekend vol. Maar dat zijn bijvoorbeeld de beste restaurants van een bepaalde stad. Waar die ja. in de rest van Nederland niet per se heel bekend zijn. Maar het wel ja. heel leuk vinden dat ze nu op dit concept. door heel Nederland kunnen verkopen. Wat zijn de, uh, de lastige dingen in dit bedrijfsmodel? Um, ik denk logistiek. Ja. Uh, dat, dat is natuurlijk je, ja, je, je hebt echt een product wat met fluwele handschoentjes behandeld moet worden. Uh, dus je kan je voorstellen en dan met name als je naar een fine dining box toe gaat en de bezorger doet één keer zo, dan heb je een probleem. Uh, dus dat, daar, moeten we, daar moeten we heel erg scherp op zijn. Um, en ja, we, we proberen... We zijn nu natuurlijk echt een bedrijf wat heel erg richt op uh, je schoonhuis komen eten... of je hebt voor kerst of voor Valentijnsdag. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk ook de ambitie om te kijken... hoe we los van die dagen ook bij mensen in hun leven kunnen komen. Dat we niet elke keer een excuus nodig hebben... Ja. Om, om gekocht te worden. Maar dat ja, we echt ja. kunnen kijken: van hoe kunnen we het hele jaar door onszelf zo aantrekkelijk maken. dat mensen het hele jaar terugkomen? Lees abonnementsvorm dan? Dat zou een optie kunnen zijn. Uh, dat is niet iets wat nu op de planning staat. Wat, wat um, zijn andere mogelijkheden dan om dit, de, om dit te realiseren? Nou, we zijn bijvoorbeeld nu met bepaalde chefs in gesprek om, uh, om te kijken naar uh, frozen meals... waarbij je dan bijvoorbeeld een box hebt van Soe. en die krijg je op de maandag... en er zitten dan drie verschillende gerechten in. Maar het komt wel elke keer weer terug bij het feit dat het van een restaurant of een chef is. Mm -hmm. Wij willen niet in het vaarwater gaan zitten met dat we mealboxen van Sue willen verkopen... wat van Sue is op dit moment. Mm -hmm. Het moet echt elke keer weer terugkomen bij de USP dat je komt naar Sue... omdat je jouw favoriete restaurant of jouw favoriete chef wil bestellen. Mm -hmm. Leg eens uit hoe dat werkt. Want je zegt het even heel snel net. Het <coughs> proces van bezorgen is nogal van belang. Ja, dat kan ik me dus voorstellen. Want uh, leg mij eens even uit hoe zo'n Ron Blauw, die doet mee ja. met zijn gastrobar. Hoe werkt het dan even van begin naar Ik bedoel, staat hij nou, smiddags staat zijn team dat te koken. Die gooien het in zakjes en in doosjes. Kun je dat, proces eens even, dat logistieke proces van begin naar eind even uitwerken voor me? Ja, ja nee, Ron heeft, een, Ron heeft <coughs> een, een, een groep van chefs ja? um, die, die uit zijn naam koken voor Ron. Dus dat is echt de, de Ron keuken en die doen uh, naast het feit dat ze ook eventueel mise en place voor de restaurants doen maken ze dus die boksen ja, ja. um, en in plaats van dat het naar de restaurants gaat gaat het naar mensen thuis dus het zijn wel dezelfde recepten dezelfde mensen die echt maar in de wordt de keuken het in staan. de keuken van hun of heb je specifieke zoekkeukens nee we dit wordt dit wordt niet in onder het onder het soedak gedaan dus sommige restaurants doen het in hun eigen restaurant sommige restaurants die hebben bijvoorbeeld een productiekeuken waar ja, ze zoiets. mise en place doen voor een restaurant oké okay. En, maar hebben ze speciale verpakkingsmaterialen? Is dat uniform? Of zoekt iedereen dat zelf uit hoe ze dat doen? Wie is verantwoordelijk voor dat? Uiteindelijk moet het in een doosje naar mij. Ja. ja. Wie is verantwoordelijk voor de, de bakkies en de shizzle wat er allemaal in zit? Ja precies. Nee, Dat zijn de restaurants zelf. Dus de restaurants okay. die, die weten zelf precies over hun componenten. Van hoe moeten we dit inpakken? Uh, dus die bepalen het zelf. En die doen het uiteindelijk dan. Vaak hebben ze hun eigen bedozen. Maar wij hebben ook een bepaalde zoetdoos ontwikkeld. Die in principe perfect is voor het vervoeren van het eten. Um, en wij hebben er ook bepaalde expertise. We hebben natuurlijk heel veel restaurants gesproken en we hebben heel veel dingen meegemaakt. Dus op het moment dat een restaurant kiest van nou ik wil op zoek gaan verkopen dan komen wij langs en dan we ze. Aha. Jullie hebben heel veel meegemaakt al. Noem eens wat dingen die echt tering mis zijn gegaan. <laughs> um, nou wat ik net zei is als er bijvoorbeeld een als je zo doet met een box dan... Dat het toetje al helemaal klaar was Ja, zeg maar. ja. ja. En het was wel intens hoor want we hadden met kerst hadden we heel veel orders gedaan. En ja, je wil niet weten wat er gebeurt. En, ja, ik kan nu wel zeggen dat er niks misgaat, maar met 50.000 mensen in één maand heb je gewoon mensen die niet blij zijn. Dat, nee, dat daar komt en helemaal aan. niet als je kerstdiner is. We hebben wel precies. We hebben wel alles goed op kunnen lossen. Dus dat, daar ben ik heel blij mee. Ja, want jij bent natuurlijk super afhankelijk van reviews en ratings ja. en dat soort shit. Dus als, ja. het, als je het echt niet goed doet, dan komt dat vanzelf naar buiten. Nee, onze Trustpuy ziet er echt heel goed uit. En ja, daar okay. ben ik ook wel heel happig op. En uh, we hebben echt een, we hebben een team bij Soe die daar echt elke dag mee bezig zijn. Die, uh, die doen het super goed. Heb je mensen in dienst? Ja, ja. Hoe groot is het team nu? We zijn nu, ik, ik heb dus mijn, mijn co-founder en en dan zijn we in totaal met acht man. Oké, okay, op mensen. de payroll? Uh, dus een mix van uh, een stagiaire met inderdaad mensen op de payroll, ja, maar de ja. meeste wel. Oké. Okay. Heb je kantoor ook? Ja, we zitten in Amsterdam. Oké. Okay. Dus we zitten nu, omdat we, we begonnen met z'n tweeën, dus we zijn toen voor zo'n flexwerk membership gegaan. Ja? En dat groeide op een gegeven moment wel aardig door. Dus, uh, Als er nu studenten zitten te kijken. Of, uh, nou, of, of misschien dropouts, weet ik veel mensen die, die, die gewoon niet studeren. Maar jonge gasten, ja. uh, die ook nadenken van, ah, fuck, dat wil ik ook. En ik heb alleen geen idee. En ik ja. wil ze graag ondernemen en zo. Hè. Als je nou terugkijkt, want jij bent best wel een aardig eindje gekomen, uh, waar je nu staat. Hè. Uh, wat zijn dan belangrijke lessen als je terugkijkt, vanuit je studentenbank, zeg maar, naar nu? Uh, Goeie vraag, even denken. Dat, dat, dat zou, denk ik... Wat ik, wat ik tot nu toe altijd heb gedaan. En dat is eigenlijk. Dan moet ik oppassen dat ik niet te veel zo'n YouTube-filmpje wordt hier. Mm. Maar. Wat de eerste twee dingen die ik heb gedaan, dat heeft me niet relatief heel rijk gemaakt... maar het heeft me wel heel veel kansen geboden. Dus dat eerste wat ik deed met die hotels op Instagram, dat was heel toegankelijk. Iedereen kon ervoor kiezen om een, een account aan te maken en foto's van hotels te posten. Dus heel, het was heel toegankelijk, heel easy. Ik had er 0 euro voor nodig. Mm -hmm. Daar heb ik wel wat geld mee kunnen verdienen, maar het heeft ook heel veel deuren geopend... waardoor ik daarna later dus in die e-commerce wereld terecht ben gekomen. Mm -hmm. en, en, en ook dat was heel toegankelijk. Het was een Shopify-website... Um, het was gewoon uh, vijf leveranciers een e-mail sturen van... ik wil je bureaus verkopen en deze drie gaan het al doen. En jij kan eventueel de vierde worden... terwijl die andere drie nog niet eens hadden toegezegd. Dus het is ook een beetje... Kijken hoe, hoe je er doorheen kan komen. En toen op een gegeven moment toen wel een, een best wel veel producten om een website kunnen zetten. Wat heel toegankelijk ging. Dus ik je moet ja, ik geloof niet meer in het feit nu wat met internet te maken heeft. Dat je achter je keukentafel zit en denkt van hey dit is een goed idee en het bestaat nog niet. Ik denk dat bijna alles al wel bestaat. Mm -hmm. Maar dat je vooral om je heen moet kijken van hoe goed doen de mensen die het al doen. Ja, ja. En zijn er dingen die ik misschien net anders kan doen. Mm -hmm. En gewoon beginnen. Gewoon doen. Ja, het is elke, als je elke dag 30 minuten vrij dan, dan en je doet dat voor een half jaar, dan, dan ben je denk ik heel erg versteld van waar je staat. Wat is de rol van geld voor jou in jouw leven? Um, nou, ik heb wel de ambitie om later met mijn gezin uh, op wintersport te gaan en om een mooie vakantie te maken. En uh, om in een comfortabele auto te rijden en het liefst ook een huis met een tuin te hebben bijvoorbeeld. Um, maar het is, het is een goede vraag. Het, het, het biedt wel bepaalde vrijheid. Um, maar het is voor mij niet uh, de, de drijfveer om het per se te doen. Het is vooral de vrijheid die ik ervan krijg. Dus dat ik kan kiezen wanneer ik waar werk. Um, ja. En dat ik niet, dat me niet verteld wordt wanneer ik wat moet doen. Ja. Daar is het eigenlijk uit oorsprong vanuit gekomen. Ja, ja. En als je het hebt over drijfveren, wat zijn jouw drijfveren als ondernemer nu? Dat, want je bent nu met Soe bezig. Ja. Wat, wat drijft jou? Uh, want je moet er hard voor werken, denk ik zomaar. Ja, ik heb niet heel veel gepit in, uh, in nee, december. Nee, <laughs> nee precies. Uh, wat drijft jou met Sue? Um, Nou, Ik vind het model heel mooi... Uh, dus ik, ik heb altijd al wel een, een affiniteit voor marketplaces gehad. En eigenlijk wat wij hebben is, een, is een, ja. een curated marketplace, zoals we dat noemen. Dus ja. wij kiezen wel wat erop staat. Maar in principe brengen we vragen vraag en oud bij elkaar. Ja. Um, dus dat, ik vond het model heel mooi. Dat was niet iets wat je meteen bij food zou denken. En, en wat mij uiteindelijk ook voor Sue heeft laten gaan is dat ik... Waar ik een beetje allergisch was met veel food brands is dat ze... Uh, heel veel volume moeten doen om geld te verdienen, en dat ze eigenlijk allemaal aan het burnen zijn, dus niet iemand niet iedereen heeft niet geld. Mm -hmm. En dat hebben wij bij SOE wel zo ingericht dat wij vanaf dag 1 eigenlijk geld verdienen. Dus het is bij ons: het is eten in een box, maar het is echt een product waarvan ik weet van dit is wat we dan overhaal zijn verkopen. Mm -hmm. uh, en wij zijn niet afhankelijk van het feit dat ik fietsers, mensen op fietsen heb die door de stad moeten rijden, dat ik mijn, mijn riders moet bezetten en dat ik anders een probleem heb. Dus ik kan heel ik kan het echt van een rauwe e-commerce approach aanpakken, kijken van oké, okay, nou dit is mijn inkoop, dit is mijn verkoop. En dat maakt het ook heel schaalbaar. En dat maakt het denk ik ook heel interessant vanuit een investeringsoogpunt... wat nu natuurlijk ook heel moeilijk is tegenwoordig. Mm, dat is moeilijker dan een aantal jaar geleden. Ja. Ja. Mm. ja. Je kon drie, vier jaar geleden kon je nog makkelijk razen met het idee van... ja, we gaan de eerste jaren niet geen geld verdienen, maar uiteindelijk wel. Mm. Dat is nu natuurlijk moeilijker. Maar je hebt nu langzamerhand een case. Uh, wanneer heb je weer geld nodig? Um, nou, die gesprekken lopen natuurlijk altijd door. Mm -hmm. uh, en dat hangt ook van onze plan af. En we hebben... Ja, dus dat, dat is een ongoing proces eigenlijk. Oké. Okay. Wat staat er op je roadmap? Um, nou, we willen nog echt kijken of we nog beter food in Nederland kunnen krijgen. Dus we, willen, we, we zijn nu in gesprek met nog meer chefs en nog meer restaurants... om echt te kijken dat als je naar Soe gaat, dat, dat de keus immens is. Mm -hmm. We willen niet een, een marketplace worden waar er honderden aanbieders zijn... maar we mm -hmm. willen wel in elke categorie de beste hebben. Mm -hmm. Dus de beste roti, uh, de beste fine dining experiences... Uh, veel Michelin restaurants, uh, bepaalde chefs die bekend staan om specialiteit ABC. Dus we willen echt zorgen dat dat, dat, dat dat geweldig is. En op een gegeven moment hebben we ook de ambitie om over de grens te gaan. Is logistiek tenslotte... Tot, even een, een, een dingetje nog dat ik wil weten. Dus logistiek, loopt dat een beetje? Want doe je dat gewoon met de postnels van deze wereld? Of hoe werkt dat? Nee, we hebben wel echt een specifieke vervoerder. En daar hebben we een, een, een hele goede, uh, ja, een goed contract mee gesloten. Dus we weten precies wat we aan elkaar hebben. Wat moet gekoeld en alles. En, uh... Ja, het is gekoeld. Moet je niet met Picnic samenwerken dan? Die busjes, die komen overal, die dingen. Ja, nee, Picnic is een van de bedrijven waar ik zelf ook wat heb besteld. En waarvan ik van een logistiek oogpunt enorm respect voor heb. Ik zie hoe zij dat hebben aangepakt. En dan ja. met name ook de tech die erachter hangt. Ja. Um, dus nee, daar zou ik zeker een keer koffie mee willen drinken. Dankjewel voor dit gesprek, Thomas. En uh, ik wens je uh, heel veel succes uh, met, je, met je onderneming. En dankjewel dat je mijn gast was. Ja, dankjewel. Is gelijk. En dankjewel uh, voor het kijken naar nou, weer een mooi ondernemersgesprek hier op CVD TV. Heb je geluisterd naar de podcast? Uh, ook dankjewel voor het luisteren. Uh, uiteraard, zit je nou op YouTube en je hebt je nog niet geabonneerd op CVD TV? Wil je dat dan nu doen? Dan maak je mij super blij. En dan blijf jij altijd op de hoogte hieronder op dat bekende knopje klikken. En zit je te luisteren, abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Um, zit je op YouTube, lekker blijven hangen. Zometeen twee nieuwe video's. Van nu, dankjewel. Hoi.